Heeft u de aansluitende vlucht gemist, dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Het is daarvoor van belang dat u de vluchten in één boeking heeft staan. Uw vergoeding wordt bepaald op basis van de vluchtafstand en uw aankomstvertraging. Uw aankomstvertraging moet minimaal drie uur zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Stel, u vliegt van Amsterdam via Londen naar Bangkok. Uw eerste vlucht heeft drie kwartier vertraging, waardoor u de aansluiting mist. U krijgt een vervangende vlucht aangeboden die zes uur later vertrekt en u komt uiteindelijk met vijf uur vertraging aan in Bangkok. In deze situatie heeft u recht op een vergoeding van 600 euro per persoon. Is er bij uw eerste vlucht sprake van een buitengewone omstandigheid? Dan heeft u helaas geen recht op een vergoeding. Vliegt u van buiten de EU met een overstap naar een bestemming binnen de EU, dan moet de overstap binnen de EU plaatsvinden en door een Europese vliegtuigmaatschappij uitgevoerd worden om recht te hebben op een vergoeding. Op deze afbeelding zie je een voorbeeld. Een vlucht van New York naar Amsterdam met een tussenstop in Londen en uitgevoerd door een Europese vliegtuigmaatschappij. Twijfelt u of u recht heeft op een vergoeding bij een gemiste aansluiting? Vul dan eenvoudig en snel uw vluchtgegevens in op onze website en wij geven u direct advies.